Goedemorgen, een nieuwe koffiebreak met vandaag René Boonstra. En uh, René, die heb, daar heb ik al maanden geleden contact mee gehad. En uh, hij zei toen al hele nuttige dingen. Maar waar ik het specifiek met hem over wil hebben vandaag is storytelling. En hij vertelde me al dat hij toen aan het, zijn boekje aan het schrijven was. En toen dacht ik, ja, dat moeten we dan misschien even combineren. Dus de voorkant van het boekje heb ik ook maar even... Aangeplakt. Goedemorgen, René. Zou je jezelf even kort willen voorstellen? Ja, zeker. Goedemorgen, Petra, en dank uh, voor dit moment. Uh, ja, ik ben René Boonstra. Uh, Ja, Al uh, meer dan twintig jaar werkzaam bij, uh, bij Hogeschool in Holland. Uh, met veel plezier. En ik werk daar uh, bij de opleiding Communicatie. Uh, in verschillende rollen met verschillende zaken ook te maken gehad. Uh, continu eigenlijk uh, in beweging. Communicatie is een, uh, is een dynamisch, uh, dynamisch vakgebied. Um, ook een aantal jaren uh, onderzoek gedaan bij het Lectoraat Digital World met uh, Frans van der Reep. En ja, eigenlijk in die tijd, zeg maar, dat is alweer een jaar of vijf, zes geleden, dat ik daar uh, gezeten heb. Ja, maar is mijn interesse gewekt ook voor het, uh, voor het onderwerp storytelling en toen heb ik besloten om uh, alles wat ik eigenlijk ook toen de tijd al in lessen deed, toepaste uh, in 2015, dan een boekje uh, samen te voegen. En ja, ja, met veel plezier ook nu het afgelopen driekwart jaar aan de tweede editie van het boekje uh, uh, geschreven wat... Uh, in deze dagen ook uh, uit gaat komen. Maar met veel plezier als, uh, ja, als professional al jarenlang het onderwijs uh, uh, bezig. En mijn achtergrond ligt een beetje in de creatieve hoek. In de conceptuele hoek en in de digitale hoek, zeg maar. Dat is ooit mijn origine geweest. Uh, maar nu werken we, ja, werken ik al jaren zeg maar, met, uh, met veel plezier bij de opleiding communicatie. Ja, dankjewel. Um, Jij zei net al van, ja, goh, mijn boekje gaat wel eigenlijk... Het is dus wat meer gericht op de communicatie professional. Hè? Dus de studentencommunicatiewetenschappen en zo. Maar ja, toen zei ik onmiddellijk, ja, maar de docent is misschien wel de communicatie professional bij uitstek. Dus ik vraag me eigenlijk af, uh, de, hè, de tips en trucs die jij in dat boekje geeft. Denk jij dat die ook toepasbaar zijn voor docenten? En heb je daar misschien een of twee voorbeelden van? Ja, ik denk het wel. Kijk, um, ik denk niet het hele boekje. Want het is echt een heel stappenplan wat erin staat. En het is eigenlijk natuurlijk wel gericht op echt het... Ja, maken van, uh, van een communicatieplan of het toepass op een communicatieproject, maar er zitten wel onderdelen in die echt wel van toepassing zijn. Een van de mooiste dingen vind ik altijd, um, is de is Golden Circle van Simon Sinek. En de why, de how en de what. Ja, en als je daar natuurlijk naar kijkt, dan zou eigenlijk iedere docent uh, vooral eens moeten beseffen, ja, vanuit welke waarom geef ik eigenlijk les, en waarom sta ik voor de klas? en uh, welke verandering wil ik eigenlijk teweeg brengen. Simon Sinek doet dat heel mooi in die drie stappen, zeg maar. En die zegt eigenlijk, ja alles wat je doet, dat, dat moet eigenlijk starten vanuit die waarom. En dan pas kun je het hoe en het wat, zeg maar, teweeg brengen. En het is wel grappig, ik, uh, ik doe op dit moment ook een uh, masteropleiding leren en innoveren. En eigenlijk zie ik dat soort elementen toch ook wel weer uh, zijdelings terugkomen bij de rolontwikkeling die wij daar uh, ook moeten doen, zeg maar. Dus, en er zitten echt wel verbanden en linken tussen. En natuurlijk ja, het, het werken met digitale middelen in de coronatijd heeft dat nu natuurlijk een enorme vlucht genomen. En je moet als docent eigenlijk, ben je een ja, contentproducent geworden enerzijds, maar het maken van die content, het maken van filmpjes en al dat soort dingen meer, dat moet je toch wel op een manier doen dat je dat ja, niet meer doet zoals vroeger, zoals je voor de klas stond en stond te zenden, maar ja, je bent ook eigenlijk een verhaal aan het vertellen en een verhaal aan het samenstellen. En ik merk het zelf heel erg sterk in de dagelijkse praktijk. Ik coach ontzettend veel studenten. En ja, dat doe je eigenlijk ook vanuit je eigen ervaring. En je neemt je eigen ja, dingen zeg maar, ook mee naar die studenten toe. En ook dat is eigenlijk een vorm van, van storytelling. Dus er zitten enorm veel, uh, veel raakvlakken in, uh, in hoe je dat kunt uh, toepassen in het onderwijs. Zeg je, zeg je dan Ik uh, heb twee dingen? Uh, ik zat, jij zei net iets over uh, die, die korte clipjes. Nou, Erik Scherder heeft voor mij een heel mooi clipje gemaakt. Die zal ik ook in het artikel weer even meenemen. En als je ziet hoe die man dat doet, uh, 20 minuten en, en ik, dat is informatie die, die, die ik nog steeds weet. En ook de manier waarop hij dat doet, denk ik, ja, dat is, kan iedereen dat leren? Dat is natuurlijk al, al, al, al een vraag. Um, Um, nou, zou iedereen dat kunnen leren, is eigenlijk mijn vraag aan jou. Dan kom ik zo op die andere ja. vraag. Ja, kijk, eigenlijk, en dat zit ook in mijn boek verwerkt, hè, als je een goed verhaal vertelt, dan heeft dat eigenlijk altijd een goede structuur nodig. Uh, nou, nou, zou ik niet aanraden om meteen een heel scenario te schrijven voor je clipjes. Uh, dat is ook wel lastig, maar er moet een bepaalde spanningsbogen in zitten en er moet een bepaalde opbouw in zitten. en Ik heb het eerder schreden dat heel erg goed is zijn filmpjes neer te zetten. Die man heeft daar denk ik wel een goed talent voor presenteren, dat komt er natuurlijk ook wel bij, bij kijken. Maar die structuur, als je dat analyseert, dan is dat echt wel iets wat, wat natuurlijk te leren valt, zeg maar. Dus het kunnen vertellen van een verhaal volgens die opbouw, ja dat is eigenlijk een structuur die al Heel erg uh, oud is eigenlijk, zeg maar. En ook dat soort elementen zit ook wel natuurlijk in het, in het boekje verwerkt. Hè. Je hebt verschillende manieren van vertellen uh, ja, die je daarop kunt, uh, kunt toepassen. En uh, dat is zeker wel iets waar je ja, als docent gewoon mee kunt spelen. Ik zou ook. Echt docenten wel willen uitdagen om daar gewoon ook mee te experimenteren met dat soort vormen. Ja, mooi. Ja, en experimenteren is een beetje het toverwoord hè, van het afgelopen ja. jaar. fijn dat je dat zegt, want la, la, laten we dat ook gewoon doen. En, en, en ook inderdaad dat studenten te zeggen van ja, nou ja, het gaat wel zo mis, dat dus geeft helemaal niks. Dus daar zijn ze heel, heel tolerant in. Uh, het andere wat jij zei was van uh, iets hè, dat dichtbij, dat, die nabijheid. Nou, dat even terug naar Erik Scherder, dat zie je bij hem ook, want hij staat natuurlijk gewoon thuis. En, ja dus de kennis die hij waar hij iets over vertelt dat is voor hem ook, ook echt super gesneden koek hoe belangrijk is dat, dat, dat nabijheid en um, moet je echt altijd zoveel, moet je altijd echt veel van jezelf weggeven is dat een beetje een beetje voorwaarde kijk als je als je even in de wetenschap kijkt en de theorie achter storytelling natuurlijk uh, uh, wat nader induikt, dan is eigenlijk uh, het kunnen identificeren met een persoon is eigenlijk een van de meest belangrijke elementen waarop storytelling altijd niet uh, werkt. Ja. Dat zie je natuurlijk als je naar films kijkt. Op het moment dat je jezelf in dat karakter kan, uh, kan inleven, zeg maar, dan spreekt zo'n verhaal vaak enorm aan. En dan, dan raak je ook echt uh, betrokken bij, zo uh, bij zoiets. Zeg maar. En kijk, om, om even inderdaad... Om uh, in het te pakken. Kijk, hij, hij, uh, hij, hij laat je zeg maar, inleven in de situatie of in uh, iets wat ook dichtbij je kan staan. Zeg maar, hè. En het is eigenlijk, ja, er is wel eens onderzoek gedaan ook naar hoe bijvoorbeeld Steve Jobs, bijvoorbeeld, waarom hij zo succesvol is geweest in de, uh, in de presentaties die hij gaf. Mm -hmm. En dat is eigenlijk heel simpel. Wat Steve Jobs eigenlijk uh, bijvoorbeeld deed. Uh, was hij praat tegen jou alsof je, alsof hij naast je zit in de kamer. Zeg maar, hè? Het is eigenlijk net alsof je een gesprek hebt met een goede vriend van je en die uh, iets vertelt zeg maar, over iets waar hij enthousiast van wordt. Nou, en die nabijheid, zeg maar. En, en die, uh, die ja, ogenschijnlijke manier van uh, een normaal persoon, zeg maar, want hè, Steve Jobs, uh, nou, en is stond onbekend dat hij gewoon in zijn kontruitje en in zijn gympies en zijn spijkerbroek zeg maar, op het podium stond. Nou, dat heeft, denk ik, voor een belangrijk deel ook het succes van zijn, van zijn beroemde presentatie zeg maar, uh, bepaald. Dus je ziet dat zeg maar, in dat soort elementen zie dat natuurlijk enorm sterk ja, ontstaan. En ja, als je als docent zeg maar, dat ook voor elkaar krijgt en die nabijheid ook kunt, uh, kunt genereren, en ook ja, je, die, die, dat inlevingsvermogen bij die studenten zeg maar, ook kunt, kunt activeren, nou, dan. ...komt een verhaal veel beter aan en dan bereik je ook vaak veel meer in de verandering die je teweeg zou willen brengen bij die, uh, bij die studenten. Dus het is enerzijds is het gewoon wetenschappelijk, is het echt wel onderzocht, zeg maar, dit soort dingen. Dat is ik wel naar gekeken. En anderzijds merk ik het ook gewoon heel sterk in mijn praktijk, hoe dat bijvoorbeeld ook werkt. Ja, ja. Zeker. Alsof, mooi dat je dat voorbeeld van Steve Jobs uh, aanhaalt. Want ik heb ook wel eens... bedoeld, het was inderdaad heel erg amicaal bijna... Ik heb ook ja. wel eens gehoord dat het, dat het echt op de seconde bijna gescript was. Hè? Dus, en ja. dat vind ik dan eigenlijk wel knap, hoe hij dan ondanks dat keurslijf dat toch die soort spontaniteit wist uh, te brengen. Ja, nou, interessant. Okay. Um, denk jij dat, dat dit alles. Uh, zijn er dingen door de, door de coronatijd die, die nu versneld zijn uh, zeg maar, op het gebied van storytelling? Like, yeah. Slaat het, zou het meer aan moeten slaan? Of? Nee. Nou, wat je denk ik ziet in de coronatijd, is. Hè, we worden allemaal gedwongen om uh, gemedieerd te communiceren. Ja. <laughs> dat is gewoon de tijd. Uh, dus uh, iedere docent in iedere laag. <laughs> uh, ja, moet nu, op de manier zoals wij nu vandaag zitten. Uh, via een scherm, zeg maar. tegen zijn studenten praten. Dat maakt eigenlijk dat de confrontatie met jou. Ja, performance zeg maar, als docent ja, enorm ja, groot is. Zeg maar, hè. Je wordt eigenlijk direct geconfronteerd met hoe je overkomt en je wordt eigenlijk ook gedwongen om ja, echt wel heel bewust na te denken over wat je presenteert en over wat je uh, uh, zegt. En nou, we zien een soort van verloop van dat uh, we zijn allemaal een beetje denk ik, begonnen uh, om onze lessen, veel uh, collega's heb ik dat ook gezien in het begin, van nou, helemaal trots. Ik heb mijn college omgezet in een, uh, in een, in een uh, ingesproken powerpoint of ik heb er een soort kennisclip van gemaakt. Ik, heb, ik zag uh, in het begin van de coronatijd enorm veel voorbeelden van, uh, van voorbij komen. Nou, hartstikke leuk natuurlijk, maar langzaam maar zeker zie je natuurlijk dat daar een soort van switch komt. komt. We zijn steeds meer nu gaan nadenken van ja, oké. Okay, het werkt misschien niet helemaal dat we alleen maar eh, die kennis en die content die we normaal gesproken voor de klas gaven, moeten kunnen omzetten in filmpjes. We moeten dus ook echt gaan nadenken over meer een balans, zeg maar. En hoe we dat dan, om maar even met een mooie hypothese te zeggen, geblended, goed kunnen, uh, kunnen inzetten. En ik zie echt wel dat door die coronatijd, ja, dat we daar... veel bewuster nu over aan het nadenken zijn. Ik, ik merk dat heel erg sterk aan mezelf. Uh, ik, uh, nou, we hebben, wij in Holland, bij communicatie nu... zijn we bezig met een nieuw curriculum te introduceren. En we hebben eigenlijk het stomme geluk misschien wel... dat we precies met het begin van de coronatijd... het curriculum het uitrollen waren. Dus eigenlijk alles wat wij doen nu... is helemaal gericht op die digitalisering, zeg maar. Dus we moeten, zijn echt gedwongen om daarop aan te passen. We hebben nog ook een aantal curriculum wat we het uitrollen, wat we nog het af, uitfaseren zijn, zeg maar. Wat misschien soms altijd lastig is, maar dan ga je weer sterk op je coaching zitten, zeg maar. Dus ja, het dwingt ons echt deze tijd om daar heel bewust over na te denken. Dus uh, ja. zeker wel. Ja. En dat, dat flipping the classroom erbij dan, denk ik. Oh. Ja, ja, zeker. Nou ja, flipping classroom of blended learning, het maakt allemaal niet zo heel veel uit, zeg maar, maar je wordt echt wel na, gedwongen om na te denken over je mix van content, van wat je vertelt ja. en hoe je daar een balans in aanbrengt voor, uh, voor die studenten. Wij zijn uh, bij Nederland uh, bij communicatie, nu uh, zijn we switch het maken van, uh, om het even in de technische termen te zeggen, van uh, heel veel tentamens en toetsen naar eigenlijk één grote toets aan het einde van het jaar en halverwege het jaar. En een portfolio wat studenten samenstellen, dus heel veel praktijkopdrachten die ze doen. Waarbij ook overigens heel veel storytelling trouwens weer in die praktijkopdrachten voorbij komt. Dus dat is heel leuk om dat, uh, om dat te zien. Hè? Um, en dat vergt ook, ook dat vergt een hele andere manier van denken en van lesgeven. Je, je redt het gewoon niet meer door alleen maar kennis uh, naar binnen te brengen. Dus je moet, of het nou flip in de classroom is of blended learning of wat dan ook, je moet echt een balans aanbrengen tussen okay, dit vertel ik dit laat ik ze tijdens een training of een, of een sessie doen en uh, ja en, en dit zet ik bijvoorbeeld klaar als clipje of als content of als leeswerk uh, als uh, wat ze zelf moeten doen zeg maar. Ja, ja dus het is eigenlijk, uh, ik vind het ook mooi dat je, dat, je, dat je die lijn daarin ziet. Het is eigenlijk echt een mooie samenvatting van, van heel veel uh, input in de Coffee Breaks die ik de afgelopen tijd heb verzameld. Ook van jouw collega Jaap Versluis, die ik al eerder heb gesproken. Ook een, ook een uh, iemand nou, die was helemaal letterlijk omgegaan. Ja, mooie samenvatting. Uh, nou ja, dankjewel voor het gesprek. Um, dat boekje, dat is uh, bijna wordt dat, uh, gepresenteerd, ja. toch? As we speak uh, wordt word de laatste hand er uh, aangelegd. En ik uh, moet een kleine slag om de arm, maar de planning is dat die rond 22 maart uh, uh, uit gaat komen. Er komt ook een website bij uh, met veel voorbeelden. Uh, hij staat al, uh, hij staat al op, de, op de site van Boom, staat hij al uh, uh, genoemd zeg maar. De website overigens die functioneert nog niet want die moet nog gevuld worden. Uh, maar rond, rond, uh, rond 22 maart zou die, uh, zou die op de markt, uh, markt moeten komen. Dus, uh, en. Uh, ja, voor mensen die het leuk vinden, mogen ze altijd contact met me opnemen. Ik, uh, ik weet altijd na het verschijnen van zijn boekje dat ik altijd veel gevraagd word voor gastcolleges en dat soort dingen. Dus dat doe ik altijd met veel uh, liefde en plezier. Dus, uh, Mooi. Dus Mooi. Nou, en, als, en als communicatiedeskundige kan jij dat ook goed, uh, goed naar voren brengen. Dat merk ik nu al. En ik ja, denk dat je daar ook een mooie presentatie voor kan geven. Ja, heel erg hartelijk. Heel. heel erg bedankt voor, uh, voor het gesprek. Uh, het is inspirerend. En ik, ik ben blij dat ik het, het, het, het, het, het mooie dat mooie storytelling toch op mijn heb gezet en dat het nu gelukt is. Uh, ja. Een goede, nou ja, het zal wel een online presentatie worden van uh, je boek, maar ja, dat is dan even niet anders, maar misschien wordt het wel bij de tijdsgeest. Dankjewel ja, en uh, hopelijk ooit tot ziens. Doeg. Doeg. <laughs>